Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Oh, Blackjack! Hé! Hey. Hé hey, Annabel! Roosje is er nog niet! Ja, jullie hebben hooi genoeg. Die is helemaal leeg. Ik dacht dat het Roosje er ook was, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Kom maar, Joyce! Hoi, Joyce! Kijk eens, Joyce! We gaan even bij Roosje kijken, Joyce. Als je het goed vindt. Hoi, oh, Joyce. Hé, hey, Roosje. Oh, jullie hebben geplast. Dat is het, dat hoorde ik. Oh, Roosje. Hoi, oh, hangt er bij al in de stal. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje.